Hoi allemaal, laatst had ik weer allemaal spulletjes geshopt op AliExpress. En er zijn inmiddels al een aantal van binnen. Dus het lijkt me weer heel erg leuk om een shoplog te delen. En dit keer zijn het allemaal spulletjes voor het voorjaar. En ik kan echt niet wachten om het te bekijken. Ik heb de spulletjes binnengekregen, maar nog niet opengemaakt. En ook nog helemaal niet aangepast. Dus... Ja, ik ben heel erg benieuwd of dat wel of niet een succes gaat worden, maar dat gaan we straks allemaal zien. En ik begin eventjes met een zonbril. Hier had Larissa het over in haar AliExpress video. Als je die hebt gemist, klik even op het i'tje of op de link in de beschrijving. En daarin vertelde dus zij dat ze een hele toffe zonbril had besteld, maar dat hij nog niet was binnengekomen. Nou, inmiddels is hij dus binnengekomen en hij is echt heel erg cool. Deze heb ik dus al wel gezien. En dat is dit modelletje. De prijs van alle producten zal ik trouwens gewoon in beeld brengen, mocht je daar benieuwd naar zijn. En deze zonnebril is echt super cool. Je ziet het ook wel gewoon in de winkels liggen in Nederland. Maar via AliExpress is dat dan wel goedkoper. En het is een cat eye model met een zilf, zilveren, nee met een gouden uh, frame. En het ziet er gewoon heel cool uit. En ik heb zelf ook toevallig zo'n bril, maar dan in het rood. Van My Oh My Amsterdam. Maar deze is dus van AliExpress. En ik vind hem echt super cool. Dus misschien wil ik deze ook nog wel erbij halen. Want een zwarte... Daar kan je natuurlijk niet mis mee gaan. Oh, en mocht je trouwens ook de spulletjes willen shoppen... dan zullen wij ook de linkjes naar AliExpress uh, hier beneden in de beschrijving neerzetten. Dan kan je gewoon meteen doorklikken en ook eventueel shoppen als je dat wilt. Nu heb ik zelf ook een zonnebril geshoppt. En ik ben zelf heel erg van de ronde modellen zonnebrillen. Of tenminste niet helemaal rond, maar een beetje ovaal. Een beetje zoals de Ray-Ban die ik altijd draag. En ik wilde ook heel graag een rode zonnebril hebben. Omdat ik dat heel erg cool vind staan op foto's. En ik weet niet meer... Wie eigenlijk, maar ik had een keertje op YouTube een Amerikaanse YouTuber gezien en die had ook een rode ronde zonnebril. Dat zag er gewoon super cool uit. Ik heb gezocht, ik heb hem gevonden en de reviews waren al veelbelovend. maar ik was wel heel erg benieuwd hoe dat dan zou zijn. Hij is echt, wow, hij is echt knalrood. Veel roder dan ik had gedacht. En het modelletje ziet er zeg maar wel, oeh. Als ik hem zo openvouw vouw dan uh, buigt hij wel net iets te erg mee. Dus het voelt niet heel erg stevig, maar het was, ook, nou, was op, zich, nou, op zich wel goedkoop, maar niet super goedkoop ofzo. Gewoon normale merkloze zonnebrillenprijzen. prijzen. Het is heel heftig. Ik ga straks even proberen te filmen door de lens heen en dan zie je dat het echt knallend rood is. Het is dus niet eens een beetje lichtrood, rood, maar het is gewoon knallend rood. Ik weet niet zeker of dat chill is om daarmee rond te lopen. En uh, ja, hoe ziet het eruit? Wat vinden jullie ervan? Laat het even weten in de comments. Volgens mij kan ik het model wel hebben. Uh, maar het is heel lastig om mezelf te bekijken, omdat het alles zo rood is. Wil je deze eens proberen? Dan even zeggen wat je ervan vindt. Ik weet 100% zeker dat dit mij niet gaat doen. Hij gaat niet zo lekker open. Om ja, voorzichtig te doen. Volgens mij ga je echt lachen. Oh, hij is niet groot. Hij staat heel goed hoor. Maar het is heel... Je kan het bijna niet zien. Omdat het zeg nee. maar zo'n rood licht is. Ik moet er overheen kijken. Maar hij past op zich al bij het shirt die ik aan heb. Oh ja, het is niet vreselijk. Maar ik voel me misschien wel een beetje een soort van Ozzy Osbourne. Ja, maar het is ja, het is op zich wel grappig. En ik zie alles in het rood. Hoe para word je dan? Word je helemaal knetter volgens mij. Het volgende item is een shirt. En ik zal hem even uitpakken. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik kwam hem per toeval tegen in de app. Het is een t-shirt, een zwart t-shirt met een regenboogkraagje en dus opstaat forever or never. En als ik zo voel, de kwaliteit van de stof is heel erg stretchy. Het ziet er echt heel goed uit eigenlijk. Het ziet er echt kwalitatief heel goed uit. Ja, dit is... Ik dacht eigenlijk dat dit er misschien opgeplakt was. Maar het is dus echt helemaal opgeborduurd. Ik moet zeggen dat ik wel. Op sommige plekjes hebben ze een beetje scheefde opgeborduurd. Dus dat is niet. Oh, hier al helemaal. Op de M. Dat is niet heel erg netjes. Maar voor de rest ziet het er echt heel goed uit. En hij voelt heel erg goed. En de maat. Ik wilde een beetje gaan voor een beetje een oversized coole look. En dit is volgens mij heb ik. Oh, dit is een one size fits all. Als als ik hier zeg maar zo naar kijk, dan heb ik het idee dat het meer een S of een M is. En ik zou dan liever voor de L gaan. Maar ik ga hem straks even passen en dan ben ik hier heel erg benieuwd hoe die zit. Oké, okay, dus dit is het shirt als ik hem aan heb. Ik dacht net dat hij te strak zou zitten. Maar de maat is toch wel gewoon een beetje wat ik wilde. Niet super oversized, maar wel wat losser. Mouwtjes kunnen wel wat korter, dus die zou ik denk ik heel eventjes op kunnen rollen. Maar hij zit ook best wel lekker. Ik vind hem heel leuk. Lekker kleurrijk ook. Ja, het is toch wel heel erg zwart, maar toch wel, hij en, zit ja, best wel lekker. De moutjes op rollen is altijd wel heel erg speels, Dat doe ik ook altijd. Ja, maar... ik denk dat dat wel een goede optie is. Dat voelt ook goed aan wel, hè? Ja, het zit er wel goed op Behalve ja, ja. die N. Die N is een beetje, beetje gek. Maar ja, het valt wel mee, hoor. En het voelt lekker dun en zacht aan. Ja, het is best wel goede kwaliteit. Oké, okay, de moutjes heb ik nu heel eventjes opgerold. Ze zitten iets meer af uit. Ik weet niet of je veel verschil kan zien, maar nu zijn ze een soort korter. En nu ziet het er, vind ik, wel wat beter uit. Ja, ik vind dit wel echt een toppertje. Volgende wat ik heb besteld zit in dat zakje en het is een badbak. Als ik zo voel, dan voelt hij al meteen best wel goed aan. Die pads zitten hier een beetje los in en ik zal, okay, ik zal hem eerst even laten zien. Hij ziet er dus zo uit en hij heeft een beetje zo'n veehals met van die vetertjes ertussen. En uh, het leek me wel heel erg sexy, maar ook heel erg aangekleed en een badbak is tegenwoordig weer helemaal hot. Het lijkt me wel chill om te hebben om je af en toe wat meer te bedekken ofzo. Ik weet niet. Dus het komt vast wel een keertje van pas. En omdat ik er nog niet zo zeker over ben of ik het veel ga dragen. Want ik ben echt een bikini persoon. Dacht ik van dan koop ik hem via AliExpress. En dat kostte niet zoveel geld. Want dit was echt maar een tientje of zo. Gij zal ik in beeld brengen. En ik dacht dat is wel een goede manier om het dan te proberen. Als de kwaliteit goed is. Maar als ik er zo aan voel, voelt het wel gewoon ja, als een, goede, als een goed badpak. En het ziet er goed uit. En ik had zeg maar, ook natuurlijk de reviews bekeken en de foto's die erbij zaten. En dan was de binnenkant wit. Van, maar hier is hij gelukkig zwart en dat vond ik namelijk niet zo mooi, want dan kon het een beetje zien. Maar hij is helemaal zwart en hij is van het merk Zavul en dat zie ik super veel langskomen. Ik weet niet of dit nou gewoon een of andere budget webshop is of dat het bij AliExpress hoort. Spijt me, ik heb mijn research niet gedaan. Uh, maar ik zie het overal langskomen, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit dan echt van Zavul is en dat het via AliExpress wordt verkocht. Goed, misschien wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Het kan goed gaan of helemaal slecht. Dus. Let's go. Nou, dit is het badpak. En ik moet zeggen dat hij wel echt heel erg goed zit. Ik had volgens mij een maat M genomen. En hij heeft best wel gewoon nog bedekte billen en zo. En um, hij zit zeg maar niet te strak, maar hij zit wel strak genoeg om goed te zitten. En hier zitten dus die pads in. Die heb ik net eventjes zelf naar boven geduwd. Maar die zitten er een beetje die zitten er los in. Dus die kunnen tot helemaal hier zakken. Dus dat vind ik het enige wat ik niet zo handig vind. Maar misschien kan ik dat zelf vaststikken. Maar voor de rest, ik vind het wel wat eigenlijk. Het is zeg maar wel echt een badpak, maar nog wel een beetje sexy ofzo. Ja, zeker sexy. Ja, vind je hem heel sexy? Natuurlijk, <laughs> het komt bijna als je navel. Ik vind hem heel goed Tot zitten. mijn navel, hoe bedoel je? Oude. Oh, ja, die opening. Dit. Ik vind het heel leuk. En ook wel fijn dat je die voorspelbare bandjes hebt. Ja, want je kan hem inderdaad uh, strakker doen nog eventueel. En dan heb je iets meer gelift effect. We zitten hier wel een beetje uh, strak op mijn bil. Dus die hakt hij een klein beetje in tweeën zie ik. En de kwaliteit voelt ook goed. Hij is best wel even voelen. Oh ja, hij is best heel, wel um... tinker inderdaad ja nou, ik heb wel het idee dat, zeg maar, dat het goed komt als ik het water in ga. Ja, dat het niet helemaal ik doorschijnt. En fijn dat hij van ja. de pants heeft. Dan heb ik hier nog meer badkleding. En dit is wel een bikini. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Ik hou zelf heel erg van, uh, van die bikinitopjes. Die een beetje sporty zijn. Dus die in je nek zitten. Of rechts. Maar die hebben zeg maar een wat vierkantere hals. Nou, hoeft niet per se trouwens. Ik kan niet uitleggen maar misschien dat je het straks ziet. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze eruit ziet oh, dit voelt wel echt heel erg goed als ik zeg maar zo naar kijk is hij wel wow is dit nou echt een string bikini volgens mij <laughs> Ik kan me niet herinneren dat ik dat besteld maar misschien dat het er wel bij staat hij ziet er echt heel klein uit maar goed dat is wel in hè tegenwoordig maar we moeten maar even kijken of ik dat durf maar ik zie hier het topje en ook deze voelt goed aan het is zeg maar lekker stretchy en het is dus echt meer... Het lijkt een beetje op een sport-bh, het model. Maar dat vind ik wel heel erg schattig. Het enige waar ik nu heel eventjes over twijfel... is of deze top niet veel te groot is. Dus hij ziet er, zeg maar, best wel breed uit. Dus hij kan nog wel eens loszitten. Maar ik had een M'tje besteld. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Uh, ik zie jullie zo weer met de vlogcamera. En dan kan je zien hoe het staat. En of de maat een beetje klopt. En dit is dan de bikini. Die laat veel beeld zien. Maar toch wel. Ja, het valt toch nog wel mee. op zich. Ik moet eerlijk toegeven. Dat de vrouw op de advertentie er wel veel seksier uitzag. Want ze had echt... Grote borsten. En toen dacht ik: oh, als ik dit model neem, dan pusht het misschien alles heel erg omhoog. En het zit wel bij elkaar, maar voelt toch een klein beetje groot en kinderlijk of zo. De top. Een beetje te erg. Ja, ik wilde hem wel sporty, maar dit voelt weer net iets te misschien. Al met al, niet vreselijk. Zit best oké. Okay, dus. Uh... Ik snap wat je bedoelt van kinderlijk, maar het was. Ja, ik vind het niet slecht of zo. Ik ben dan sowieso heel trots dat je er... Goede maten app, dat vind ik echt lastig. Ja, het is gewoon de maat M, dus ik dacht dat moet goed komen. En ik vind die kleur heel erg leuk, dat de roze. Ja, ik moet zeggen, en de kwaliteit, het voelt best wel goed hoor. Het is goed, voelt prima. Die pet zit hier wel weer los. En het is wel bijzonder Ja, uh, een jelletje. Ja, maar ja, ik, heb, ik heb het idee dat zeg maar, die top wel echt net iets te groot is of zo. Of zeg maar, hij is zeg maar niet te groot qua maat, maar het is wel echt heel veel stof zo. Zeg maar, dit was misschien beter geweest. Nou, weg. misschien komt het eerder door die bandjes. Van deze. Het een ja. redelijk zijn, maar ik vind het ook. Maar het is, niet, het is niet verkeerd. En je kan dus gewoon je eigen maat bestellen. Ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik word helemaal vrolijk van de zonnige dagen en de warme temperaturen die er weer aankomen. En dat betekent dus dat ik deze spulletjes ook wel snel kan gaan dragen buiten. Ik ben heel erg benieuwd of ik niet per ongeluk tegen een paal aan rijden met die rode zon erop. Dat laat ik me niet heel erg veilig, want de wereld wordt echt gewoon één grote rode vlek. Daarnaast deze spulletjes heb ik nog meer geshot, dat is nog niet binnen. Hopelijk. Ja, oké, okay. ik zou willen zeggen binnenkort, maar het gaat echt nog wel een paar weken duren. Dus er komt waarschijnlijk nog wel nog een keertje een AliExpress shoplog aan. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Laat in ieder geval in de comments weten wat je van deze geshopte spulletjes vond. En of je ook al hebt geshopt voor het voorjaar. En vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende video. Doei!